Wat het ...van het jaar van Helderhoek is... Robin Didden. Sjeck, <applaus> zou je het juryrapport er even uit willen halen? Kijk, wil je hem voorlezen? Dit keer? Ja? Goed zo. Waarom is zij de sportvrouw geworden? Het juryrapport. Het juryrapport. Robin Dinnen is woonachtig in het Belgische Achel en lid van de veldhoogste taekwondo-vereniging Sports. Afgelopen jaar won ze verschillende grote wedstrijden, waaronder we goud op het Open Luxemburgse kampioenschap. Brons op het European Club Taekwondo Championships in Antalya en goud op het Nederlandse kampioenschap junioren. De titel sportvrouw van het jaar is zeker op per plek. En kijk eens, hier is uh, de pres. En natuurlijk ook uh, de bloemen. Robin, kom een beetje naar voren in het, uh, in het licht staan. Want we gaan natuurlijk die hele mooie foto uh, van jullie twee uh, maken. Blijf staan, ga lekker daarnaast staan. Ja, ga je naar Shenzhen. zijn. <coughs> Het lijkt wel Wimbledon. Uh, Robin, kom hier staan. Ik, ik kom even naast je staan. Kom, Robin. Ja, ik, ja, je voelt je heel ongemakkelijk, ik begrijp. Je zegt gewoon u tegen meneer Schalken. Ja, natuurlijk. <laughs> je hebt ook uh, een heel prestatie geleverd in de sport. Dus ja, dat is iemand die je respecteert, natuurlijk. Hoorde je wat ze zegt? Ook, zei ze. Ook. Want ja, dat klopt. Want je hoort het juryrapport met wat je al gedaan hebt. Maar als we naar je kijken, dan ben je nog een. Mooie en jonge vrouw, want er staat nog heel veel te wachten. Um, als je dan uiteindelijk, kijk, kijk hem zitten daar. <lacht> He, Zojuist die demo, dank je wel daarvoor, fantastisch verzorgd. Op het moment dat je dan je naam hoort, wat ging er door jij? Wat is je eerste reactie? Ja, dat is superleuk natuurlijk, ik wel verrast. Maar ja, ik heb hard mijn best gedaan vorig jaar. En uh, ja, daarom is het wel een fijne herkenning natuurlijk. Wat zijn jouw doelstellingen? Wat zou je nou en wat denk je wat er in kan zitten voor jou in de toekomst? Uh, nou, voor een korte periode wil ik graag op de EK en WK staan. En daar natuurlijk ook presteren. En uiteindelijk wil ik mezelf uh, kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dus uh, uh, staat er nog te wachten hopelijk. Burgemeester, staat hier mooie, mooie ambassadrice van de gemeente Veldhoofd. Dames en heren, geef ze een tafel applaus.